Van cannabis word je zo stoned als een garnaal en zo high als een Vlaamse papegaai. Hoe kan een plant zo'n gevoel veroorzaken? Waarom word je high van wiet? Dit is de Universiteit van Nederland. Van wiet kan je je opgewekt voelen. Het kan een energiek effect geven. Je kunt er zelfs een lachkick van krijgen of een enorme eetlust. Kleuren worden intenser, muziek wordt mooier. Of je raakt er juist ontzettend ontspannen van en dat laat je je zorgen vergeten. Daarnaast zien we dat cannabis ook steeds vaker wordt gebruikt als medicijn. Bijvoorbeeld bij het bestrijden van pijn of bij het verminderen van epileptische aanvallen. Hoe kunnen deze effecten ontstaan na het innemen van een simpel stukje plant? In dit college duiken we daar eens dieper in. Laat ik jullie om te beginnen eens meenemen naar het lab. Hier heb ik twee planten staan, twee verschillende type cannabisplanten. Het is namelijk belangrijk om je te realiseren dat de ene cannabis de andere niet is. Hier zie je een voorbeeld van een cannabisplant die wordt gebruikt voor de productie van hennepvezels. Misschien ken je de akkervelden die volstaan met dit type wietplanten. Je herkent ze vooral aan de lange stengels. Met de vezels uit die stengels kan van alles gemaakt worden, bijvoorbeeld kleding. Bouwblokken om te isoleren en touw. Van deze plant word je niet high. Hier zie je een voorbeeld van een andere cannabisplant waar je juist wel high van wordt. Wat je misschien opvalt is dat deze plant veel meer bloemen heeft dan de vezelhennep. En dat is geen toeval, want in de bloemen worden speciale stofjes geproduceerd genaamd cannabinoïden. En het is precies een van die stofjes, THC, die ervoor zorgt dat je high wordt. Hier heb ik zo'n bloemtop. Dit is wat je kunt kopen in de koffieshop, maar daar zijn we er nog niet helemaal. Ook bij deze plant kan ik nog een onderscheid maken. Het zijn namelijk vooral de vrouwelijke planten waar je haai van wordt. Misschien denk je nu, uh, vrouwelijke planten? Ja, er zijn mannelijke en vrouwelijke wietplanten. En dat is op zich al heel uniek, want dat is best zeldzaam bij planten. De meeste planten maken mannelijke en vrouwelijke bloemetjes. Of bloemetjes die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Maar cannabis heeft daadwerkelijk twee aparte geslachten. Het verschil kun je herkennen aan de bloemen. Hier zie je dat de bloemen van de man en de vrouw er duidelijk anders uitzien. Mannelijke bloemen zijn groter en maken grote hoeveelheden pollen. Dat is handig, want deze pollen kunnen door de wind verspreid worden. Soms wel honderden kilometers ver. En op die manier kunnen ze bij een vrouwelijke plant terechtkomen. De vrouwelijke plant herken je dan weer aan bloemen met uitsteeksels, de stempels. Daarmee vangen ze de pollen op en zo kunnen ze bestoven worden. Het zijn met name de vrouwelijke bloemen die cannabidiïden maken. Wil je dus haai worden, zorg dan dat je een vrouwtjesplant voor je hebt. Maar let op, zodra de vrouwelijke plant bestoven wordt door een mannetjesplant, gaat ze zaadjes maken. En als gevolg zal ze ineens veel minder cannabidiïden maken. Dus een wieteler houdt die mannetjesplant liever uit de buurt. Goed, die bloemen van de vrouwtjesplanten zijn dus belangrijk. Laten we daar nog eens wat beter naar kijken. De bloemen van die cannabisplant hebben klierharen. En als je goed kijkt kun je die op deze foto al herkennen aan de witte stipjes. Dat zijn eigenlijk een soort kliertjes die uit de huid van de plant komen. Als je deze onder de microscoop legt... Kun je zien dat er een soort bolletjes bovenop die klierharen zitten? In die bolletjes worden heel veel cannabinoïden gemaakt en opgeslagen. Het zijn eigenlijk een soort chemische bommetjes. Ze zijn zo giftig voor de cannabisplant zelf. Als je die chemische stoffen uit die bolletjes in de plantencel zelf spuit, dan zal die doodgaan. Het is dus met een reden zo dat die bolletjes veilig buiten de plant worden opgeslagen. Waarom de planten die stofjes maken, weten we eigenlijk niet precies. Maar het zou een verdedigingsmechanisme kunnen zijn. Als bijvoorbeeld een insect op de plant landt om het bloemetje op te eten... dan barst er zo'n chemisch bolletje en dan komt al die troep eruit. Wat ook wel leuk is om te weten, is dat hars juist alleen uit deze chemische bolletjes bestaat. Dat ligt bijvoorbeeld hier. Hars is een beetje een plakkerig spulletje. Dat is eigenlijk een pure spul. Als je wiet rookt, is het de hele bloem bij elkaar, zoals wat je hier ziet. In die chemische bolletjes vinden allerlei chemische processen plaats. en worden verschillende typen stofjes gemaakt. Ten eerste worden hier terpenen in opgeslagen. Terpenen zijn geurstoffen en die geven die karakteristieke stankgeur van wiet. Dat ruik je direct als je in de buurt van een koffieshop loopt. Maar wat cannabis echt uniek maakt, zijn de cannabidoïden. We hebben inmiddels meer dan 100 verschillende cannabinoïde stoffen beschreven. Maar er is er maar één verantwoordelijk voor dat je je high voelt. En dat is THC, zoals ik aan het begin van al even noemde. Toch zul je niet direct high worden als je de plant zo plotseling opeet. THC bevindt zich namelijk niet kant en klaar in de plant. Als je naar de chemische samenstelling kijkt van het stofje in de plant, dan ziet het er zo uit. En dit aanhangsel, COOH is belangrijk voor dit verhaal. Dit is een zuurgroep. Deze stof noemen we dan ook geen THC, maar THCA, met de A van Acid. Als je dit zo zou opeten, voel je helemaal niets. Je voelt je pas high als die zuurgroep er op de een of andere manier afgebroken is. En waardoor breekt die zuurgroep er vanaf? Door hitte. En dat is ook precies de reden waarom mensen cannabis roken, verdampen of waarom ze er een spacecake van bakken in een hete oven. Met die hitte activeer je de THC en kun je er high van worden. Eet je in plaats daarvan een verse cannabis salade... dan kan je dus heel lang wachten voordat je iets gaat merken. Maar wat gebeurt er dan precies als je deze stofjes rookt? Vanwege de strenge internationale regelgeving rond cannabis... is het lang erg moeilijk geweest om hier onderzoek naar te doen. Pas ongeveer 35 jaar geleden werd ontdekt dat wij, mensen en ook dieren, speciale receptoren hebben waar die cannabidoïden aan kunnen binden. Deze receptoren noemen we nu dan ook cannabidoïden receptoren, vernoemd naar de cannabisplant. Ze komen voor in onze hersencellen, ons zenuwstelsel, maar ook in sommige organen. Een receptor kun je je voorstellen als een soort slot en als je daar de goede sleutel in steekt, dan wordt een bepaald proces geactiveerd. Door het onderzoek naar cannabis kwamen we erachter dat ons eigen lichaam ook stofjes maakt die op deze receptoren aangrijpen. We noemen die endocannabidoïden. Deze lichaamseigen stoffen regelen allerlei processen in ons lichaam. Waaronder pijn, honger, emotie, geheugen en slaap. Het is eigenlijk puur toeval dat de cannabisplant stofjes aanmaakt die lijken op onze lichaamseigen stoffen. En die precies op dezelfde receptoren passen. Wanneer de cannabinoïden hieraan binden, dus wanneer je de sleutel in het slot steekt, kunnen ze de processen die normaal gesproken geregeld worden door onze lichaams eigen stofjes beïnvloeden. In het geval van THC zorgt dit bij kortdurend gebruik voor een zodanig grote toename van dopamine, dat is de stof die ervoor zorgt dat je je prettig voelt, dat je high wordt. Dat cannabis op dit systeem kan aangrijpen is eigenlijk een heel belangrijk en bijzonder inzicht geweest. Naast dat THC een prettig gevoel teweeg brengt, weten we inmiddels dat het in een lagere dosis kan helpen tegen misselijkheid en overgeven. Daarnaast vermindert het angst, pijn en zelfs spastische spierbewegingen. Het kan ook helpen om je slaap en je eetlust te verbeteren. Dit betekent dat cannabis dus een hele belangrijke medicinale waarde heeft. Het is om deze reden dan ook op doktersrecept verkrijgbaar bij de apotheek. Dit geldt ook voor andere cannabidoïden uit de cannabisplant. Bijvoorbeeld CBD. CBD kan je misschien kennen van de oliën en cremmetjes die je wel zelf makkelijk kan kopen in allerlei winkels. Dat komt omdat dit geen psychotrope effecten veroorzaakt. Je wordt er dus niet high of stoned van. Maar het heeft wel degelijk een effect op die cannabidoïde receptoren. Welk effect CBD precies heeft op je lichaam, weten we eigenlijk nog niet zo goed. Het lijkt de receptoren juist deels te blokkeren. Er wordt nu veel onderzoek naar gedaan, ook hier in Nederland. Zo wordt het nu voorgeschreven aan kinderen met ernstige epileptische aanvallen. Die resultaten zijn heel erg positief. Hoewel cannabis lang in een kwaad daglicht heeft gestaan, is dit soort onderzoek daarom erg hoopvol. Het staat nog in de kinderschoenen, maar we vermoeden dat cannabis nog veel nieuwe medische toepassingen kan hebben. Er valt kortom nog veel te ontdekken aan deze fascinerende plant. Goed, om terug te komen op de vraag waar we dit college mee begonnen. Waarom word je high van wiet? De cannabisplant is een heel unieke plant. Het is de enige plant die cannabinoïde maakt. En toevalligerwijs zijn dat de stofjes die heel erg lijken op de stofjes die ons lichaam zelf aanmaakt. Hierdoor kunnen ze processen beïnvloeden die jou een prettig high gevoel geven. Bovendien zien we dat cannabis ook processen kan beïnvloeden waardoor jij je beter voelt. En bijvoorbeeld minder last hebt van angst of pijn. We zullen de plant daarom ook steeds vaker als een nuttig medicijn gaan zien. In plaats van een onmisbaar ingrediënt voor een joint of een spacecake. Bedankt voor het kijken.